vol kluten. Prachtige steltloper die hier broedt. Een steltloper met een opgewipte snavel, volledig wit met gitzwarte streepjes over de vleugel en er lopen op dit moment pullen in het veld. De zijn super kwetsbaar. Het zijn zogenaamde nestvlieders. Dat betekent dat ze direct als ze uit het ei komen aan de wandel moeten en zelf moeten gaan zoeken naar voedsel.